De opgave die ik in deze video behandel is vraag 20 uit 2018, het eerste tijdvak. De link naar het examen vind je in de beschrijving van deze video. De vraag luidt, geef een samenvatting van Alinea 5 van tekst 3. En geef antwoord in één of meer volledige zinnen en gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden. Direct snelle tip, herhaal bij dit soort open vragen de vraag. Die woorden tellen namelijk niet mee bij het maximum aantal woorden die je mag gebruiken, 30 in dit geval. En het zorgt ervoor dat je doelgerichter antwoord geeft op de vraag. Deze vraag zou je dus als volgt kunnen beginnen. De samenvatting van alinea 5 van tekst 3 is... En dan komt jouw antwoord. Na het woord is beginnen de woorden pas te tellen. Hoe pak je zo'n samenvattingsvraag nu aan? Lees alinea 5 van tekst 3 en onderstreep de belangrijkste zin of zinnen. Bedenk dat een samenvatting te begrijpen moet zijn voor iemand die de tekst helemaal niet gelezen heeft. Laten we alinea 5 erbij pakken. De eerste zin is, maar de wereld werkt zo niet. En nu moet jij je direct afvragen, wat werkt zo niet? Want het lijkt erop dat dit het standpunt van de auteur is en die zou je zeker in de samenvatting moeten opnemen. Dus, wat werkt niet? Daarvoor moet je de voorafgaande alinea lezen, in dit geval alinea 4. Begin alinea 4 staat dat het erop lijkt dat de meeste opiniemakers in academische hokjes denken. Vervolgens wordt deze uitspraak in de Alinea door middel van een voorbeeld toegelicht. Terug naar de eerste zin van de Alinea 5. Wat werkt dus niet? Dat opiniemakers in academische hokjes denken. Wat we daarna in Alinea 5 lezen is de uitleg of argumentatie waarom het niet werkt. Ingenieurs, scheikundigen, wiskundigen, biochemici en natuurkundigen hebben geen communicatiewetenschappers nodig om hun ideeën, theorieën en uitvindingen met anderen te delen, want ze doen dat zelf. En wat is daar de consequentie van? Dat lezen we vanaf regel 130, dan moet je de bezuinigingen bij geesteswetenschappen toejuichen, omdat de grenzen tussen studies erdoor vervagen en er in Amsterdam misschien zelfs een brede bachelor ontstaat. Oké, okay, nu heb je, na goed lezen en zoekwerk, eigenlijk het antwoord opgeschreven. Het antwoord is als volgt, het werkt niet dat opiniemakers in de academische hokjes denken Instituut, Instituut, de wijze, de geen om te, te delen. Ze doen dat zelf. Toe, ja. Omdat de grenzen tussen studies erdoor vervagen en er in Amsterdam misschien zelfs een brede bachelor ontstaat. Dit stukje bestaat uit 58 woorden. Veel te veel dus. En dus moet je gaan schrappen, strepen en de kern overhouden. Hoe zou je ingenieurs, scheikundigen, wiskundigen, biochemici en natuurkundigen onder één woord kunnen samenvatten? Wat zijn zij? Zij zijn beta-wetenschappers. En wat doen zij? Zij denken zelf na en delen zelf hun bevindingen. Of zij denken niet meer in academische hokjes. Dat lazen we in begin alinea al 4. Wat is dan het gevolg? Door bezuinigingen bij geesteswetenschappen worden grenzen opgeheven. Of door de bezuinigingen bij geesteswetenschappen ontstaat er een brede bachelor? Nu heb je het juiste antwoord geformuleerd. Maar waar zat nu de moeilijkheid in deze vraag? Je kunt hier niet letterlijk zinnen uit de linea overnemen, omdat je dan of aan te veel woorden komt, omdat het anders niet duidelijk zou zijn voor de lezers die dit artikel niet gelezen hebben, of omdat je niet tot de kern van het goede antwoord komt. Je zult dus zelf moeten gaan sleutelen aan de formulering en terugkijken in een andere alinea om tot de kern te komen. En dat is lastig. Veel leerlingen schreven bij deze vraag bijvoorbeeld wetenschappers op in plaats van beta-wetenschappers. Wetenschappers is echt te algemeen. En alleen ingenieurs noemen is ook te weinig, want het is namelijk een opzomming van allerlei beta-wetenschappen. Veel leerlingen schreven... Bezuinigingen moeten worden toegejuicht. En ja, dat staat weliswaar letterlijk in de tekst, maar uit dit antwoord is niet duidelijk over welke bezuiniging het gaat en wat het gevolg daarvan is. Je moet dus volledig zijn. Als je in een volgend examen zo'n soort samenvattingsvraag tegenkomt, vraag jezelf dan altijd af, is dat wat ik opschrijf volledig te begrijpen voor iemand die de tekst niet heeft gelezen? Je kunt deze vaardigheid oefenen door zelf teksten samen te vatten en aan bijvoorbeeld je ouders te laten lezen. Is voor hen alles duidelijk? Dan heb je goede samenvatting. Voor meer video's over eindexamens verwijs ik je graag door naar mijn YouTube kanaal. Dit was het tweede deel van deze driedelige videoreeks waarin ik de moeilijkste opgave van het VWO-examen Nederlands van de afgelopen jaren uitleg. Bekijk de rest van deze reeks om je nog beter voor te bereiden op jouw examen Nederlands.